Ik ben hier vandaag met Blondie en met mijn maskertje. En we hebben uh, gevraagd onder een video van... Weten jullie nog leuke video ideeën. En daar hebben we eentje tussenuit gepakt. En dat was blind opzadelen. Dus ik doe deze op. Dan ga ik blind opzadelen. Ik heb mijn spulletjes al een beetje klaargelegd. Daar ligt mijn zadel op. En dekje. En daar liggen mijn peeskappen, hoofdstel... Laarzen en cap, volgens mij. Dat is volgens mij wat ik nodig heb. Dus ja, kan ik beginnen? Ja. Ik denk dat ik maar begin met mijn peeskappen. Die heb ik naast de voerbak neergelegd. En ik moet even mijn gebied oriënteren. Dat ik, of hoe je dat ook noemt, dat ik niet overal tegenaan loop. Ik voel dan aan welke kant welke peeskap moet. Deze moet aan. Als Bonnie zo goed is, als Bonnie nog stond, hoe ze stond. ...dan zou die hier moeten. Ja. Nou, tot nu toe gaat het best soepel. Waar is die voorbak? Oh, dit is echt eng. Mm. <laughs> Hallo. Nee. Hallo schatje, sorry. Ja, hier is de muur weer. Want ik, ik wil niet ergens tegenaan lopen. Oh, sorry blondie, dat vind ik niet zo heel fijn. Oké, de basekant is eigenlijk. Dan moet ik naar het dekje toe. Dan moet ik oppassen voor een lamp. Hier is de zijkant van de stal. Oh, hier is het voorak. Oké. Okay. Dekje. Oh, wat is de voorkant en de achterkant? Gelukkig zitten hier van die dingetjes op. Dit is de voorkant. Oké, okay, Blondie. Hier is er schot. Dus dan moet hij hier ongeveer. Wacht, oké. In het midden zit gelukkig ook nog een streepje, dus dat is fijn. Ik denk dat die zo goed klikt. Ho! Oh, oh, dit vind ik spannend! Oké, okay, dan moet ik weer. Ja oké, okay, hier is de voerwak. Ga ik hier weer tegenaan. Ik wil de brandblit aanmaken. Oh, zadel. Als eerste single. Want ik, ik, ik heb een beetje angst om met mijn zadel te gaan lopen. Die afstanden zijn echt veel verder dan je zou denken. Auw. Sorry dan. Oké, okay, ik doe Hoe stond jij nou ook alweer? Oh, hier is Het gaat me lukken. Deze rap. Wat zie je er nou? Oh, dat is die hoes. Oké, okay, okay, ik heb nu dit. Dan zit dit hopelijk hier aan vast. En dan goed. Want dit zit hier doorheen. Dan de single Dan die borrel naar voren. Nou, ga erin. Ik vind het niet leuk. Ja, goed zo. De tweede. Ik heb steeds een nek om naar beneden te kijken. Alleen als ik naar beneden kijk, dan zie ik toch niks. Oké, okay. ik ga naar de andere kant. Weer even voelen. Oh, wow. Huh? ga ik weer voelen waar dat lippie zit, om het vast te maken. En gelukkig ken ik dit zadel al een beetje uit mijn hoofd. Waardoor het wel al makkelijker is. Maar als ik dit bijvoorbeeld bij een manegepony zou doen... zou het wel echt lastiger zijn. Omdat ik daar echt gewoon geen idee heb hoe dat zadel werkt. Hebben jullie eigenlijk wel een keer blind opgezadeld? Dit is nu mijn eerste keer, maar... Dat vraag ik me ook wel af dat ik uh, iets te enige uh, ben. Ik. ik moet deze nog wat strakker gaan doen. Ik kan, nou ja, het kan wel, maar ik denk niet dat het heel fijn is om op gaatje te gaan rijden. Ik denk dat maar aan mijn laarzen gaan beginnen. Voordat iemand... Oh, jij zit heel dichtbij me. Ga jij eens spoeien? Uh, Tot nu toe gaat het goed. Denk ik. Ik heb het nog niet gezien. Oké, okay, dat is één. Waar ik die andere nou ook laten? Oké, okay, volgens mij zijn we laarsen klaar. Waar ben je eigenlijk? Hier. Oh, daar. Uh, mijn cap, maar dan moet ik deze wel even ophouden. <much> nee, oh, hè. Huh? Oh, de krubber gaat helemaal op. Mijn handschoenen, die doe ik zo. Oké, okay, blondie. Waar is blondie? Hier is de zadel. De... Oh, dit is de voorkant. Oké, okay, oké. Okay. Oh. Wow. Hier ook op het tweede gaatje. 1, 2. Hoppa. Goed zo. En die. Oh, nu moet het hoofdstel. Oh jee. Nou, we moeten blonding vinden. Hier. Wow, spiertjes. Oké, Blondie. Oh, ik weet niet. Ja, ik weet niet of jij het weet, Blondie, maar ik kan niks zien. Dus het is een beetje lastig als je nu auw aan het doen bent. Wat wel het voordeel is. Blondie, die zoekt zelf haar bit op. Dus ik hoef haar mond niet op te zoeken. Blondie, pak maar. Ja, goed zo. Auw. Sorry. Dan moet hij in die gespjes, Want anders het aan. Passantjes. Passantjes, gespjes, het is bijna hetzelfde. Oké, okay, dit klep moet dan zo. Maak hem vast. Op het een laatste gaatje. Ik vind dat dit het een laatste gaatje is. Oké, okay, en dan de... Oh. Dit riempje. En dan moet ik deze ook op het ene laatste gaatje. echt benieuwd hoe ik het heb gedaan. Oké, okay, blondie, nu niet rollen. Blijf maar gewoon even staan. Wow, ben ik echt zo ver weg? joh? Oh, hier. Oké, okay, dan de handschoenen. En dan ben ik volgens mij klaar. Volgens mij ben ik klaar. Ik denk dat je, je pony moet pakken en dan is uh, je pony pakken. Oh, ik hoef toch niet naar de bak te lopen? Nee. Oh, sorry. Wat was dat? Oh, dat was je... Oh, sorry. Oké. Okay. Oh, dat vind ik heel eng. Nee, je hoeft niet. Je ik klaar zo, denk ik. Oh, ben ik klaar zo? Ja, dan Wacht dan kijken. Even, ja. Oh, echt heel veel licht. Dit ziet er een beetje raar uit het zadel netjes gedaan. De face zitten goed. De hoofdstel zit volgens mij goed. Dus heb ik het al goed gedaan. Ja, goed gedaan. Gefeliciteerd. Nou, wat fijn. Ik kan mijn pony opzadelen zonder te kijken. Lukt jou dit nou ook? Maak er ook een video van. Mail ons dan de video en dan gaan we kijken wie het uh, super goed heeft gedaan. En dan komt jouw video misschien op het YouTube kanaal van Hartpaarden. Wil je dat nou? Maak dan een video, email het naar ons naar info.hardverpaarden.nl Ik heb nog een vraag aan jullie. Weten jullie, net zoals dit, nog een heel leuk video-idee? dat wij voor jullie kunnen maken? Dan uh, horen wij het graag. Ik zie jullie graag zaterdag weer bij een nieuwe Wegenvlog en misschien nog ergens met een livestream.